In deze video uh, ga ik kijken naar drie voorbeelden van hits die je kan doen op Enter. En de eerste hit uh, is het dus de bedoeling dat je eigenlijk bloem in een afbeelding selecteert door ze in te kaderen met een vierkantje. Eigenlijk zien we dat links uh, van het scherm de instructies staan. Dus hoe je een bloem moet selecteren uh, en wanneer ook de selectie eromheen te groot of te klein is. Ja, voor deze hit hebben ze dan drie minuten en is dus de bedoeling dat ze in de verschillende afbeeldingen uh, alle bloemen selecteren. Op het eerste gezicht lijkt het dat alsof er uh, eigenlijk weinig bloemen in de afbeelding aanwezig zijn. Uiteindelijk zijn er toch meer bloemen die allemaal geselecteerd moeten worden in een relatief korte tijd. En daarbij zijn de afbeeldingen in de instructies een stuk scherper dan de daadwerkelijke bloemen uh, in de hit zelf. En dat zorgt er eigenlijk voor dat... Uh, Ruben en Marijn hier best wel moeite hebben om deze hit tot een goed einde te brengen. Als je namelijk het boxje te groot maakt, uh, dan word je daar afgerekend. Nou ja, en zo, uh, zo kan een voorbeeld van een hit uh, eruit zien. Dan gaan we over naar de tweede hit. Deze hit is een vragenlijst die ze gaan invullen over ride hailing Ride hailing is een term die wordt gebruikt voor het boeken en betalen uh, van een autorit via een telefoon-app. Nou, een voorbeeld hiervan kan zijn Uber. Zoals je wellicht kan zien uh, zijn er geen instructies te vinden voor deze hit. Er worden, uh, worden eigenlijk drie antwoordcategorieën gepresenteerd en daarmee kan je uh, de verschillende vragen beantwoorden. Nou, dit is eigenlijk een voorbeeld van een relatief simpele survey hit uh, die te vinden zijn op, uh, op mTurk. In de derde en tevens de laatste hit die in dit uh, videofragment zal worden uitgelicht, uh, moeten de onderzoekers met behulp van een vragenlijst audiofragmenten vergelijken. Nou, dit heet een audiocomparison. En hierbij is het eigenlijk de bedoeling dat uh, er steeds twee audiofragmenten gepresenteerd worden uh, die in kwaliteit gerangschikt moeten worden. Dus is de een beter dan de ander, of zijn ze van gelijke kwaliteit? De onderzoekers uit de video hebben in de, dag, in de twee dagen dat ze actief waren op m veel meer dan alleen deze drie taken uitgevoerd. Daarom hebben wij een tabel bijgevoegd uh, die een overzicht geeft van alle taken die ze hebben gedaan. Nou, de tabel uh, linkt u door naar de originele livestream van de twee onderzoekers en u kunt daar op uw eigen gemak uh, verder naar taken kijken die u interessant lijken.